Nou, het is elk jaar een beetje, een beetje afwachten wat we halen, maar uh, we hebben zo'n uh, 20, 25, 30 kilo uh, honing per jaar. En uh, voor 1 kilo honing, uh, of eigenlijk voor een halve kilo honing, vliegt 1 bij 60.000 vlieguren. Dus moet je nagaan. Er wordt hier kei en keihard gewerkt. Nou, is het een koffelt smaak? Ja, die smaakt er goed, dat heb ik al gedaan. Uh -huh. Dit is de verse Winnenhof honing. En die smaakt een beetje fris, een beetje mintachtig en dat komt door alle lindenbomen die hier rondom het binnenhof staan. We hebben er hier drie op het binnenhof staan en die hele lange en korte voorhoud staat vol met lindenbomen. Ze steken niet omdat het een redelijk rassuiver volk is en dan zijn ze per definitie zijn ze niet zo agressief. Ik ben af en toe wel eens geprikt, maar dan komt dat komt meestal omdat je zelf niet heel voorzichtig bent, omdat je ze dan per ongeluk klem duwt of iets dergelijks. Uh, en dan, uh, ja, dan zitten ze in de, in, de, in de stress en dan prikken ze wel. Maar dat is, eigenlijk is het altijd je eigen schuld, omdat je niet voorzichtig of rustig genoeg bent. Dit is een beetje honing. Dit is dicht broed. Er zitten larfjes in en dat is al afgesloten. En als je hier kijkt, zie je allemaal zelletjes. En als je heel goed kijkt, zie je er misschien ook wat larfjes en kleine, kleine witte puntjes in zitten. En dat zijn de eitjes. Hier worden er ook twee geboren, zie je. Er worden twee jonge baartjes, die komen niet uit. Gaat ja. nu wat rook in de kast, tabak? Dat vinden ze niet fijn en je ziet ze dan ook naar binnen daken.